Nou, de oefening uh, met effect uit het boekje. Deze bal ligt op midden -arkeed. De hele bal die gaat naar de overkant van rechts. Dan, doordat je rechts effect geeft, gaat hij daar rechtsaf naar de rode bal. En we gaan het ook spiegelen, gaat hij linksaf naar de witte bal. En ik hoop dat dat in één keer goed gaat natuurlijk. Want je wel dat het niet goed gaat. Goed. Goed gaan staan. Twee. drie. Nou. Ruim. Genoeg. Op links. drie, drie, drie. Dat vond ik al. Niet helemaal goed. Je voelt dat soms gewoon aardig. Nu ligt het goed. Nou, dit kan je oefenen. De je kutje oefenen, inderdaad. Reed door. Iets minder effect en dan gaat hij naar de hoek toe, naar rechts, of naar de hoek, naar links. Minder effect, en dan komt hij hier. 1, 2, 3. Het Dien. Dien. Dien. Dien. Dien. Dien. is niet zo moeilijk, maar. Nou, goed genoeg. En goed natuurlijk. En links. Ziet, 2, Zie dus hard genoeg. Maar kan je de oefening verzwaren, je kan hier neerleggen. Zie Uit uh, uh, de scherp. Die voelde ik. Ik heb ook uit de scherp weggezet. Overnieuw oh, doen. Die gaat er ook in. Ja. Uh. Zullen we zeggen dat die goed is voor de helm? Dan gaan we eentje op dezelfde oefening dus naar rechts en dan naar links. En naar links is het toch iets moeilijker schijnbaar. Dan naar rechts. Net boven de hardlijn naar links. Dat veel te hard. Veel te hard. Boven de hardlijn. Linksaf. Nou, ja, Veel meer weer. Nou, schuiven denk je? En daarmee zijn we op begonnen. Hopla! En dan links. Je voelt gewoon dat het goed is. Je voelt het gewoon en het ontwikkeling voor je gevoel voor. Eentje verder. Voor de meer geworden die ik toch niet ben. Nou, nog meer. Rechts effect boven de middellijn. Ja. En links boven de middellijn. Is dat ik het dat die beter studio kijken nog we maar wel Eentje wel. een verder allemaal Nou, ja. kijk. Doe, Omdat ik veel jongens rechts en rechts moet geven, heb ik kans op. op een kets. Kans op een kets. Kans op een kets. Nee, doe. Oh, <laughs> mm. Mm. Ja, nee, is nee. Nee, nee, nee, Dank u